Jaren geleden was het heel erg, um, ja, enigszins traditioneel fondsenwervend. Hè. Dus wij vroegen met name om een donatie. En uh, met behulp van best wel veel pushmarketingmethodieken. Uh, nou, dat hebben we een aantal jaar geleden, hebben we dat eigenlijk best radicaal omgegooid. En zijn we veel meer behoefte gedreven gaan werken. Zijn we gaan werken vanuit een positieve benadering. Uh, zijn we gaan werken niet meer... Om alleen de uh, hart- en vaatziekten te bestrijden en er te zijn voor mensen met een hart- en vaatziekte, Maar juist om iedereen een gezond hart te laten kunnen hebben en houden. En daar ook een positieve toon bij te hebben. Zodat mensen ook voelen, heel door mijn gezonde hart kan ik ook, mijn, ja, kan ik ook een optimaal leven eigenlijk leiden. Of in ieder geval mijn leven op een optimaal manier uh, uh, zien in te vullen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas. En welkom bij de Hello Masters podcast. Samen met Frank Watching maken we deze podcast. Ben je benieuwd naar andere movers en shakers in marketing? Abonneer je dan op Hello Masters. Elke twee weken een nieuwe podcast via iTunes en Spotify. Zo vandaag weer een nieuwe Hello Masters. En vandaag gaan wij non-profit. Dat uh, doen we niet heel vaak. Dus ik ben heel erg enthousiast om uh, vandaag met David Verschoor... Alle ins en outs horen over de Hartstichting. Uh, ja, wie kent de Hartstichting niet? Uh, een naamsbekendheid van maar liefst 99%. Dus marketingleider lijkt wel een makkie daar. Uh, of toch niet? Nou, dat gaan we vandaag ontdekken met David. Uh, hij is sinds 2013 CMO bij de Hartstichting. Uh, maar daarvoor heeft hij meer dan 15 jaar in telco en in de online wereld gewerkt. Dus een, uh, ja, echt wel een for-profit wereld. Uh, voordat hij overstapte naar uh, de Hartstichting. Dus het is natuurlijk ook leuk om... Uh, te praten over die transitie, want die al wat verder zijn in hun carrière overwegen of doen ook de overstap naar meer purpose-gedreven werken, uh, ook bij NGO's en start-ups. Maar uh, toch zie je het nog niet heel vaak. Uh, dus ik denk dat het leuk is David als je wat kan, kan delen over het, uh, jouw why, waarom je het hebt gedaan en ook hoe de realiteit anders is uh, waar je nu zit uh, versus waar je hiervoor werkte. Um, nou, David is ook een uh, bekende en ook gewaardeerde marketeer. Uh, dit jaar uh, stond hij in uh, nummer 6 in de lijst van de top 100 marketeers uh, in Nederland. Um, dus welkom David. Leuk om erbij te zijn op deze digitale manier. Ja, absoluut. Um, dus vertel eens eventjes, waarom heb je voor de Hartstichting gekozen na die uh, lange commerciële marketingcarrière? Ja, eigenlijk twee uh, redenen. Eén is omdat uh, het werk wat wij hier doen, dat, dat gaat echt ergens over. En uh, hè, dat is iets anders dan winstmaximalisatie. En hier gaat het uiteindelijk echt om ja, maatschappelijke impact te realiseren, om dat te maximaliseren. Uh, dus dat is heel mooi. En het tweede was ook wel uh, op het moment dat ik benaderd werd voor deze functie, uh, en mij uitgelegd werd wat, waar de veranderingen, welke veranderingen er eigenlijk, uh, waar de Hartstichting voor stond. ja, Dat uh, deed mijn uh, marketing uh, hart ook wel uh, kloppen, om het zo maar te zeggen. Uh, en ja, dat heeft uiteindelijk toe geleid dat ik uh, de stap heb uh, gemaakt. En uh, uh, met heel veel plezier werk ik, uh, werk ik nog steeds bij de Hartstichting. Ja, ja helder. Ik zei net al even in mijn intro dat jullie een naamsbekendheid hebben van 99 Dat is, uh, nou ja, huge. Uh, ja. Dus betekent dat jij geen uh, awareness campagnes meer hoeft uh, te, te, uh, neer te zetten? Dat hoeven we gelukkig niet te doen. Wij kunnen onze uh, beperkte marketingbudgetten uh, kunnen wij op heel andere vlakken heel goed inzetten. Maar we hoeven gelukkig niet te werken aan naamsbekendheid, nee. Waar we wel heel erg aan moeten werken is aan uh, het, de beeldvorming rondom het hart. Nee? Mensen nemen het hart toch eigenlijk best wel voor lief ja. uh, in plaats van dat ze het lief hebben. Ze bagatelliseren het misschien een beetje, het belang van een gezond hart. Ze denken er eigenlijk niet echt over na. Als ze erover nadenken, denken ze van nou, een gezond hart, het zal allemaal wel loslopen. Nou, en daar zijn we wel heel druk mee bezig om die beeldvorming te veranderen. En om de relevantie van ja, eigenlijk een gezond hart in relatie tot een goed leven kunnen leiden. Ja, dat dat wel echt wel heel erg belangrijk is. Ja, ja. En is jouw rol um, ook heel erg lichting uh, lobbyen uh, naar Den Haag of naar, uh, naar andere uh, ja, belanghebbenden die ook daarvoor kunnen zorgen dat die purpose die jullie nastreven ook in brede zin in de gezondheidszorg en in de politiek uh, serieus wordt genomen? Binnen de Hartstichting zijn we natuurlijk wel heel druk bezig om eigenlijk alle stakeholders op alle niveaus op de juiste manier te bewerken. En de politiek is een hele belangrijke stakeholder, net als de medische wereld. Uh, uh, zorgverzekeraars. Uh, en, en ja, daar zijn we natuurlijk continu mee bezig om samen met hen ook te kijken: van, ja, hoe kunnen we nou dingen ten positieve gaan veranderen? Wat is daarvoor nodig? En uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat past wel heel erg bij het werk natuurlijk wat we doen. Ja, ja. en zou je dan zeggen dat jullie werk uh, zowel B2B als B2C is? Of uh, is het toch voornamelijk gewoon richting nee. uh, de Nederlandse bevolking, uh, waar je nou ja, de importantie van het hart en gezondse uh, en ook de fundraising plaatsvindt? Of, of doen jullie ook steeds meer richting uh, nou ja, corporate wellness programma's ja. en dat soort zaken? Nee, kijk, wij, wij, onze missie is echt om hè, iedereen een gezond hart. En uh, wij weten heel goed dat we dat absoluut niet alleen kunnen. Daar hebben we echt heel Nederland voor nodig. Daar hebben we iedereen voor nodig. Uh, zakelijke partijen, uh, allerlei andere instanties. De Nederlandse bevolking. Dus we hebben iedereen daarvoor nodig. En uh, we sluiten heel veel partnerships af uiteindelijk. Uh, bijvoorbeeld met Philips hebben we een groot partnership uh, uh, gedaan... Mm -hmm. Um, um, en daarmee realiseren we veel meer slagkracht en realiseren we natuurlijk ook ja, heel effectief bereik binnen uh, de, in dit geval de doelgroep van, van Philips. Um, ja, en dat is wel heel erg belangrijk voor het werk wat we doen, want ja, echt alleen kunnen we het niet, dus we hebben alles en iedereen nodig. Ja. Uh, dus het is een, zeker het is zowel B2C als B2B. Ja, helder. En nog eventjes voor de intro, uh, wat persoonlijke vragen. Wat is, uh, wat is eigenlijk je favoriete marketingkanaal? Ja, ik heb niet echt een, een, een favoriet kanaal om het zo maar te zeggen. Ik hou heel erg van juist de integratie van kanalen uh -huh. en de complementaire uh, kant daarvan. Uh, dat is ook waar we heel erg nadrukkelijk mee bezig zijn. Om continu te kijken van, hoe kun je nou boodschappen op zo'n manier verweven via eigenlijk de hele... Brede mix aan kanalen die er op dit moment zijn. Uh, hoe kun je daar de juiste tools allemaal voor in gaan ja, Zodat mensen de ja, ook een boodschap niet uh, soort van via één kanaal juist maar tot, hun, tot zich krijgen, maar uh, dat ze uh, ja, dat, dat heel geïntegreerd uh, aangeboden krijgen. Ja, dus de customer journey staat echt centraal. En, uh, ja, ja. ja, de customer journeys en de insights, die, die daar helemaal weer uh, daar vooruit lopen. Ja. Uh, uh, en dat, dat geïntegre, die geïntegreerde benadering en ja, dat is nu natuurlijk veel makkelijker ook te organiseren mm -hmm. dan, uh, dan jaren geleden. Uh, uh, en daar zit denk ik ook de kracht in van, uh, van marketingcampagnes. Ja, ja, ik wil even met je duiken in, uh, in de strategie zeg maar, binnen de Hartstichting en de uh, importantie van marketing. Uh, dus als je kijkt zeg maar, naar uh, de strategische doelstellingen van, uh, van de Hartstichting, uh, welke scope uh, zit er binnen het marketingteam om, uh, om die doelen te halen? Nou, waar wij uh, we, we werken binnen de hartstichting met in totaliteit zeg maar, zo'n 150 mensen. Waarvan de helft zeg maar binnen het ja, marketing en communicatiedomein. Uh, uh, uh, maar dat is ontzettend breed. Hè? Dus daar houden we ons bezig om mensen te informeren, mensen te betrekken, om de beeldvorming te veranderen, mensen te activeren, uh, mensen uh, proposities af te laten nemen. Uh, uh, behoefte gedreven invulling te geven aan wat, uh, wat, wat Nederland wil. Dus we zijn er met een heel breed palet bezig. Partnerships sluiten is natuurlijk een hele belangrijke. Uh, uh, uh, en daar binnen mijn afdeling werken zeg maar zo'n 75 mensen ja, vanuit alle specialismen die er zijn... werken uiteindelijk aan, uh, aan om Nederland meer ja, betrokken te krijgen en meer geïnformeerd te krijgen. En geactiveerd ja, te Zit dus dit een nadeel dan of de, de focus heel erg op uh, nou ja, de communicatietak? Uh, of zit het ook bijvoorbeeld in het uh, ja, uh, mensen ja, zeg maar voor donaties vragen of dat soort zaken? Is het een beetje of de hele beurde nee, het, nou, het, het is eigenlijk alles. Hè. Uh, dus het is uh, uh, zowel uh, uh, uh, marketing, uh, zorgen dat mensen de juiste handelingsperspectieven krijgen. Dat er proposities ontwikkeld worden. Uh, maar het is ook communicatie, het is branding, het is sluiten, digitaal, uh, uh, uh, uh, de, mensen die geven voorlichting. Dus het is een hele brede uh, range aan verschillende competenties uh, binnen, uh, binnen de afdeling marketing. En uh, uh, ja, en dat is ook wel, kijk, menigeen weet ook niet helemaal van een goed doel als de Hartstichting. Uh, ja, dat zijn toch vaak eigenlijk best wel hele marketinggestuurde organisaties, hè, waarbij Um, ja we op alle manieren natuurlijk in contact moeten komen met uh, ja. Nederland. En we hebben daar wel grote veranderingen mm -hmm. doorgevoerd. Hè, waarbij het jaren geleden was het heel erg um, ja, enigszins traditioneel fondsenwervend. Hè. Dus wij vroegen met name om een donatie. Ja. En, uh, met behulp van best wel veel pushmarketing uh, ja. methodieken. Nou, dat hebben we een aantal jaar geleden hebben we dat eigenlijk best radicaal omgegooid. En zijn hebben veel meer behoeftegedreven gaan werken.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 Uh, nou en daarvoor zijn we ook wel eigenlijk voor alle marketingfuncties goed gaan kijken. Van, joh, wat betekent dat nou? Dus de traditionele fondsenwerver. Uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat was echt het, een beetje de, de, de kern van de, de, de, de afdeling, zeg maar, ja. tien jaar geleden. En inmiddels is dat uitgebouwd. Dat, dat is nog een, een paar mensen, of een aantal mensen, wat zich daarmee bezighoudt. En de rest houdt zich bezig met... Ja, Met engagement, met het activeren van mensen, met het zorgen dat we op een positieve manier communiceren, dat we dat beeld gaan veranderen. Die beeld veranderen ja, gaan veranderen. helder. Ja. Is het fair to say dat je uh, yeah, core uh, KPI is, is toch die purpose? Uh, of is het nu heel purpose-gedreven? Maar hoe vertaal je dat dan naar een, naar een KPI? Uh, gebruik je zeg maar gewoon ook het framework wat je gebruikt in een. Uh, in, in een commerciële omgeving of hebben jullie een ander soort KPI's? Uh, hoe ziet succes er eigenlijk uit voor jou? Nou, kijk, uiteindelijk sturen we als organisatie heel erg op impact. En, eh, dus op eh, eigenlijk gezondheidswinst. Op, uh, hoeveel, hoe meer mensen uh, eigenlijk, uh, een gezond hart hebben en kunnen houden, hoe beter het is. Dat is, dat is sorry, maar het, het, het lange termijn. De, de, de en de hoe meet je dat dan? Is dan het aantal mensen die overlijden aan een hart val, een hartinfarct, is dat dan een soort? Ja, je hebt, je hebt de, de, de andere kant van de medaille van de gezondheid, is last, En dat is een, op, op dat som van mensen die vroegtijdig kan ja. lijden of uh, beperkt worden in hun, in hun leven doordat ze uh, geconfronteerd worden met de hart- en vaatziekte. Uh, dus dat, dat, is, dat is iets wat je uit kan rekenen. Ja. En daar uh, hebben we heel veel verschillende stromen en verschillende activiteiten. Uiteindelijk uh, uh, voor uh, ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we dat gaan afremmen. Ja. En dat we daardoor meer mensen kunnen hebben die, dus in ja, goede gezondheid, uh, gelukkig en gezond ja. kunnen leven. Uh, met een gezond hart. Um, kijk, uiteindelijk sturen wij natuurlijk ook uh, op, op het nu. En niet alleen maar op het heel op, op, op, op, op, op, weet ik veel, op wat ik voor tien jaar verder. Ja, en dat vertaalt zich dan in KPI's op imago, dat vertaalt zich in KPI's voor, op digital, voor engagement, voor uh, bereik, uh, uh, uh, inkomsten, een uh, aantal mensen dat iets gaat doen. He, dus we sturen met, met uh, campagnes uh, zijn we eigenlijk de laatste jaren hebben alleen maar mensen gestuurd om iets te gaan doen, he, om je bloeddruk te meten, om hulp te kunnen bieden bij een hartstilstand ja. als burgerhulpverlener of door samen een AID ja. aan te schaffen. Door signalen te herkennen van een beroerte waardoor je hulp kan bieden. En dus het zijn allemaal eigenlijk mensen uh, in staat stellen om iets te doen. En dat meten we natuurlijk doordat we dan kijken van joh, hoeveel mensen hebben dan daadwerkelijk iets gedaan of hebben de intentie om ja. iets te gaan doen. En het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de, van de specifieke ja, campagne. Ja, helder. Nou, want jullie zitten natuurlijk best in een complex stakeholderlandschap. Uh, want je hebt enerzijds natuurlijk pharma, je hebt huisartsen, je hebt ziekenhuizen, je hebt natuurlijk de uh, patiënt of de burger zelf, uh, politiek. Um, hoe, zeg maar, hoe laveer je in dat landschap en hoe zet je eigenlijk een partnershipmodel neer wat, wat complementair is, terwijl je ook met partners te maken hebt die gewoon... Ja, veel meer een, een, een, een, een commercieel een, een doelstelling hebben, zoals bijvoorbeeld farmabedrijven. Ten aanzien van partnerships hebben we een aantal jaar geleden heel expliciet gekozen... om alleen partnerships aan te gaan waarbij er echt een overlap aan, uh, uh, uh, uh, aan doelstellingen zit. He, uh, ik geloof niet in een sponsoring uh, zoals dat vroeger wel plaatsvond. Hè? Dus men kon ons logo gebruiken en wij kregen een zakje geld en daarmee konden we leuke dingen doen. Daar geloof ik niet heel erg in. Dat, dat helpt uiteindelijk een andere organisatie niet heel veel. Dat helpt ons niet heel veel. Maar wat wel helpt, is als je tot, vanuit een gezamenlijk inzicht van joh dit, zijn, dit is het wederzijdse belang, als je vanuit daar gaat starten en dan gaat kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou door echt samen te gaan werken, hier ook invulling aan, aan gaan geven. Nou, een interessant voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld... We hebben met Opel en Feyenoord hebben we samenwerking gehad. Toen Opel nog op het shirt van Feyenoord stond, en dat is echt op die manier gestart ook. Hè? Dus van uh, uh, Opel wilde meer zijn dan alleen de, uh, de sponsor. Die wilde maatschappelijke betekenis bieden. Die hadden uitgevraagd bij Feyenoord van joh, wat, wat is het nou wat jullie uh, supporters drijft? Mm -hmm. ja, daar kwam heel erg naar voren van ja, Feyenoord zit in ons bloed, dat zit in ja. ons hart. Ja, toen was de koppeling natuurlijk best snel gemaakt van joh. Oké, okay, kunnen we dan niet samen gedrieën werken aan uiteindelijk maatschappelijke betekenis? In dat geval was het om mensen daadwerkelijk iets te laten doen vanuit hun hart voor het hart van een ander, in dat geval ja. bij hulpverlening. Nou, Philips is eigenlijk een beetje een vergelijkbare mm -hmm. situatie. Daar zijn we uh, gestart om na te denken van oké, okay, hoe kunnen we nou iets bedenken waardoor wij invulling kunnen geven. Of althans, hè, wat is de maatschappelijke behoefte, de maatschappelijke betekenis die Philips wil brengen? Wat hebben wij? Nou, wij willen... Veilige buurten hebben, daar is een AID mm -hmm. voor nodig. Nou, Philips, die wil ook heel graag dat er veilige buurten zijn, zodat ook in dit geval dan uh, de AID's van, uh, van Philips natuurlijk goed gebruikt kunnen worden. Ja, en daar kun je dan op een hele goede manier uh, invulling aan gaan geven. En dan, dan werkt dat ook goed. Ja, dus super interessant, David. Je hebt veel verteld over de strategie, vooral de rol richting stakeholders uh, en het gemeenschappelijke doel uh, wat je nastreeft als. Uh, uh, nou ja, als uh, purpose-gedreven organisatie. Uh, hiervoor werkt hij in veel meer commerciële rollen. Uh, een beetje wel de harde marketingkant, als ik het zo uh, mag noemen. Uh, dat is best een grote transitie. Uh, kun je misschien uh, ja, een paar, twee, drie uh, ja, significante verschillen uh, duiden? Want uh, ja, er zijn veel marketeers in, uh, die luisteren ook naar deze podcast, uh, die wat verder zijn in hun carrière en die denken: hé, hey, ik wil nu ook. 100% purpose gedreven werken, maar die vinden het toch wel heel spannend om de stap te maken zoals jij dat wel gedurfd hebt. Ja. Dus leg eens uit: wat, wat is het grote verschil? Nou, het allereerste verschil is natuurlijk dat het gaat over uh, niet meer over uh, winstmaximalisatie, maar over maatschappelijke waarden die je gaat creëren. Ja. En wat ik het hele interessante vind, is dat je eigenlijk uh, alle. Uh, marketingfacetten daar fantastisch op kan toepassen. En uh, nog meer dan in een commerciële wereld kun je uh, creativiteit koppelen aan uh, analytische skills, uh, aan je gevoel uh, uh, en, uh, ja, en daarmee ook daadwerkelijk maatschappelijke waarde gaan creëren en maatschappelijke verandering teweeg kan brengen. en ja, Ik vind veranderingen doorvoeren vind ik altijd uh, iets heel moois, vind ik ook iets heel intrigerends hebben. Ja. En als je dat in, in, in een setting kan doen waar, waar je ook daadwerkelijk ziet en voelt en hoort en begrijpt dat dat heel veel betekenis heeft. Ja, dan wordt alles wat je doet daarmee van meer waarde. En uh, daarmee zeg ik niet dat als je in een commerciële setting werkt, dat wat je doet geen waarde heeft. Maar dat heeft toch vooral waarde voor de aandeelhouder of voor de eigenaar. Of, en dat blijft daarmee vrij klein om het zo maar te zeggen. En ja. uh, hier vind ik het een hele mooie manier uiteindelijk om ja, meer betekenis te kunnen geven ook aan wat je, aan wat je doet en aan je, aan je, aan je, eigenlijk aan je vak. Ja, helder. En wat is het verschil tussen het team uh, en, en het soort van mensen uh, die uh, nou ja, solliciteren bij een Vodafo KPN versus uh, een hartstichting? Nou, ik denk dat het verschil daar eigenlijk kleiner is dan menigeen denkt. Zeker bij een organisatie als de hartstichting, daar uh, binnen mijn afdeling werken 75 professionals en uh, veelal... Uh, zijn dat mensen die ook uit de commerciële sector, commerciële sector in eerste instantie komen. Dus uh, dat is ook juist wel iets wat ik belangrijk vind. Hè? Want daar heeft men toch op een andere manier vaak ook leren denken. Ja. Uh, uh, uh, en ja, dan uh, kun je dat ook op een hele, manier een hele mooie manier toepassen. Maar um, ja, de, prof de professionaliteit binnen uh, de Hartstichting uh, op het gebied van marketing. Ja, is denk ik serieus best heel erg hoog. Dus, ja. uh, en dat, daar, daar selecteren we mensen ook op. Hè. Dus het zijn absoluut niet de, de goed bedoelde amateurs, Nee, het zijn gewoon hele goede professionals die uh, daar een waanzinnig goede bijdrage leveren en uh, een enorme ontwikkeling ook kunnen doormaken. Ja, en als je een of twee tips zou geven voor uh, luisteraars of kijkers die overwegen om ook zo'n stap te maken. Um, wat voor ja, lessons learned zou je weer mee willen geven? Nou kijk, het is, het, is, het is best een stapje. Dat is, dat, dat is zeker zo. Want uh, de, de domein waarin in ieder geval de Hartstichting werkt, ja, is, is vaak ook, of dat goede doelen werken, vaak een heel complex domein. Hè. Enerzijds mm -hmm. omdat het, uh, uh, er zijn ontzettend veel stakeholders zijn. Heel Nederland vindt daar echt iets van en wil daar iets mee en, en voelt er ook iets bij. En de behoefte daarachter en de, de motivatie daarachter die is vaak veel heftiger uh, dan bij een product, want ja, dat, dat gebruik je misschien, maar je hart, ja, dat, dat, dat is je leven. <tie> dus um, daarmee is ook het vergrootglas ligt er natuurlijk heel erg op. En dat is wel iets wat mensen zich moeten uh, uh, ja, realiseren, dat een vergrootglas daarmee niet moet betekenen dat je een kramp schiet en niks gaat doen en niks durft te doen. Ja, dus wat ik in ieder geval het team ook altijd wel meegeef, mee en wat ik anderen ook meegeef, is van ja, de, de, de, de stap naar de goede doelenwereld voor marketeers is minder groot dan men denkt, omdat het vaak hele professionele organisaties zijn waar je heel veel uh, je verder in je vak kan ontwikkelen. Ja. Maar tegelijkertijd realiseer uh, je wel dat het anders is, dat het je onder een vergrootglas ligt en zorgen daardoor voor dat je wel blijft durven en dat je ook gewoon vooral gaat doen en gaat leren en ervaren en uh, dat je ook fouten durft te maken. Hoe ja. hard dat misschien ook dan, uh, of, of althans als, als je een fout maakt in, in de commerciële sector, ja, dan, is dat misschien, uh, dan kost dat misschien alleen geld en hier is dat misschien wat verstrekkender. Blijf het durven, want als je het niet durft, ja, dan, ga je, dan, dan, dan, dan ga je niet verder komen en dan uh, leer je ook niet en dan, dan gaat de organisatie ook niet verder komen. Ja, helder. Ja, zijn er dan ook mensen die vanuit intrinsieke motivatie bij jullie solliciteren... bijvoorbeeld ze een ouder hebben gekregen die ja. overleden is aan een, uh, een hartziekte of hartstilstand? Uh, en vind je dat dan fijn als mensen vanuit de intrinsieke motivatie bij jullie komen? Of is dat soms ook wel dat ze zo emotioneel uh, erin zitten... dat dat soms ook ja, wel, wel ingewikkeld kan worden? Ja. Nou, dat, dat, dat kan het zeker zijn. Hè? Ik heb wel wat uh, uh, mensen ook... Uh, aangegeven dat het niet verstandig is om bij de hartstichting te solliciteren... omdat ze zo emotioneel daarbij betrokken zijn... dat ze daarmee um, ja, misschien ook wel af en toe geconfronteerd worden... met uh, besluiten of met, met ja. uh, uh, commentaar van, van partners of van, van andere partijen... Ja, die ze echt op persoonlijk niveau heel erg zou gaan raken. En uh, ja, dan, dan, dan is het het werken bij de hartstichting niet waard. Dan, dan, dan moet je het ook vooral niet doen. Um, Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat veel mensen binnen de hartstichting hebben ook wel een ja, overmatig uh, uh, interesse in dit veld. Uh, en hebben vaak ook wel een persoonlijke ervaring op wat voor manier dan ook. Um, uh, en dat kan zijn vanuit een hart-of-vaatziekte die ergens in de familie zit. Maar het kan natuurlijk ook zijn gewoon puur bewustzijn van gezond leven. En, en, en een, ja, een, een, een eigenlijk daar ook wel heel erg een, een behoefte aan hebben om daar een goede invulling aan te kunnen geven. Ik wil nog eventjes het de laatste deel van onze podcast echt over jouw marketingteam uh, um, praten en even een deep dive doen. Uh, dus je gaf net al aan, je geeft leiding aan 75 marketeers. Eigenlijk de helft van de mensen die werken bij uh, de Hartstichting uh, werken in, uh, in jouw team, in marketing. Uh, dus vertel eens even over de, over de skills en de competenties. Uh, ga je zeg maar door de hele keten heen of outsource je ook nog dingen naar, naar agencies of, uh, of naar freelancers? Ja. Beiden. Dus wij hebben sowieso natuurlijk ook een aantal bureaus waar we mee samenwerken. Met blauwgas werken we nu samen. Met NS5 werken we nu samen met een aantal andere partijen en ook met freelancers. Maar als je kijkt naar de mensen binnen mijn afdeling, dan zijn dat eigenlijk allemaal mensen... Op de meest brede range van het spectrum hebben we specialisten zitten. We hebben specialisten op online, we hebben specialisten op partnerships... Specialisten op segmentatie, op uh, propositieontwikkeling, uh, uh, op branding, campagne managers. Dus eigenlijk op alle facetten hebben we de juiste mensen zitten uh, en met de juiste skills. En we hebben de laatste jaren wel heel erg gefocust om ja, vernieuwing ook binnen te krijgen. Ja, dus we hebben veel nieuwe mensen binnengekregen en ook vanuit heel verschillende achtergronden juist. Uh, want dat, is, ja, dat, dat brengt een organisatie uiteindelijk heel veel meer, omdat het dan gewoon ja, vanuit heel veel verschillende ervaringen en achtergronden, ja, dan kun je met elkaar echt gaan leren en gaan ontwikkelen. Dan kan men van elkaar gaan leren. Uh, en dat is wel hoe we het uh, eigenlijk steeds meer uh, hebben georganiseerd. Ja. En hoe bouw je een divers team? en Wat is diversiteit uh, voor jou? Ja, nou, wij kijken heel erg naar de diversiteit, op uh, competenties en uh, qua uh, uh, uiteraard ook voor karakters. Uh, wij sturen op sterktes, hè. dus we hebben uh, de strength finder. Dan krijg je allemaal inzicht in elkaar, sterktes, in plaats van dat ja, traditioneel ook toch wel verkregen werd van joh, wat kun je niet? Ja. Um, nou, en daar proberen we wel de diversiteit in te zoeken. Uh, uh, uh, in verjonging ook. Hè. De, de, de, zeg maar, nou, toen ik binnenkwam, toen was de gemiddelde leeftijd binnen de Hartstichting vrij hoog. Uh, uh, en daar hebben we wel heel veel mensen, ja, vooral wat ik al zei, van buitenaf. Veel jonge, jonge mensen, vanuit hele verschillende organisaties, uh, ervaringen, uh, zijn die binnengekomen. Uh, helder. Uh, en kijk je ook naar de diversiteit van culturele achtergrond? Want je ziet toch wel dat... Uh... Uh, nou, de vaccin komt natuurlijk door de hele bevolking door. Het communiceren ook op een bepaalde manier over die ziektes, dat vereist wel uh, ja, vaak een andere boodschap, een andere aanpak. Uh, neem je dat ook mee in je team? Nou nog, uh, wellicht wat onvoldoende. We, we focussen ons denk ik nu, uh, uh, ofthans, we focussen ons nu toch wel op gemiddeld Nederland, om het zo maar te zeggen. Uh, en daar zijn wij ook wel een, uh, een, een, een afspiegeling van. Uh, tegelijkertijd zie je ook wel dat in de lage zeswijken, de lage sociale economische statuswijken, uh, dat hart- en vaatziekten daar uh, ja, een groter probleem uh, zijn. En dat daar ook gezondheid een groter probleem gaat worden. En uh, het is wel een discussie die we nu aan het voeren zijn. Van, hoe moeten we daar nou niet ook meer ons op gaan richten? Uh, in de wetenschap dat het daar ook wel veel complexer is om daar dingen voor elkaar te krijgen. Omdat je... Uh, ...te maken heeft met hele andere gedragingen, andere ook wel culturele achtergronden. Um, en, uh, en ook wel uh, ja, levert het besef dat de marketingbenadering die we nu hebben... Ja, ...misschien ook niet helemaal fantastisch daarop aansluit. Dus Hoe we daar nu met name naar kijken is dat we dat door middel van samenwerking proberen te doen. Uh, door uh, ook omgevingsfactoren te veranderen, als je het bijvoorbeeld hebt over tabaksontmoediging... Je ziet dat in de laag 6 wijken dat uh, daar nog wel 50% uh, rookt en bij hoger opgeleide nog maar 10. Ja. Um, nou, uh, door omgevingsfactoren te veranderen, uh, door, door het niet meer uh, zichtbaar te kunnen verkopen bijvoorbeeld, ja, helpen we natuurlijk ook mensen die in dat soort wijken wonen, uh, helpen we daarmee eigenlijk om tabak in ieder geval te, de te denormaliseren. En het daardoor minder makkelijk te verkrijgen en, en daardoor ook om gedrag te veranderen. Ja, helder. En als we naar het marketingvak kijken, dat verandert natuurlijk razendsnel. Ik denk toen jij en ik aan onze carrière begonnen, toen had je vijf kanalen... en dan kreeg je na zes maanden keer een mooi rapportje wat de, de awareness ja. figures waren. Nou, het is nu bijna real time en er zitten natuurlijk enorm veel kanalen. Ongeveer de laatste keer dat wij het hebben bij 50 En er zijn meer dan 8000 martech tools... En dus onze discipline is gewoon volledig veranderd. En als je echt kijkt naar het operating model wat erachter zit. Van hoe bouw je nou een top team. Uh, hoe hou je ja, je hele operatie uh, gaande. Maar ook hoe um, ja, bouw je uh, uh, ook een cultuur voor experimenteren. Um, en hou je die kennis, je hebt vaak ook specialistische kennis in huis. Nou, nou, heb jij dat wel goed gedaan, als ik jou zo hoor. Maar toch, die continue verver verversing, zeg maar, in, uh, in die, in die know-how. Ja, nou, is eigenlijk wel een must-have om, uh, om gewoon effectief te zijn als, uh, als marketingbaas en marketingteam. Dus hoe ga jij om met, dat, uh, met die verandering? Nou, ik denk het, eigenlijk twee dingen. Eén is dat je de juiste expertise in moet huren of uh, in uh, hey, moet insourcen. Uh, uh, en dat je daarmee ook daarvoor ja, zorgt dat je ook ja, eigenlijk on top of the game bent, dat je, dat je bij die, bij die golf, op, die, op die golf kan, kan, kan zitten. En een tweede wat we uh, uh, hebben gedaan uh, en dat vereist continue aandacht, is dat we heel erg gefocust hebben ook op de cultuur. En uh, de cultuur ook veranderen van, ja, de Hartstichting was een best behoorlijk bescheiden organisatie en misschien ook wel wat... Uh, uh, toch wat meer, um, uh, ja het, het moest 100% kloppen en pas dan gingen we het doen. En um, wat we hebben geprobeerd te doen, en waar we, of waar we continu mee bezig zijn, is om mensen ook bewust te maken. Wil, ga risico's nemen, ga fouten maken, ga leren. Uh, ga ontwikkelen, ga iets nieuws doen, ga iets bedenken uh, en ga het dan ook vooral doen. En ga daar vooral mee op je bek, eh, never veel te veel. Um, uh, uh, want daardoor kunnen we ook stappen gaan zetten. En kun je ook vernieuwingen uh, ja, een, plek, een plek gaan geven. En blijft het niet bij van, joh, ik heb een keer gehoord dat. Nee, dan hebben we het ook een keer geprobeerd. Ja, dat is de grote barrière. Want ik kan me best voorstellen, ook je zei toen je aantrad dat er uh, de gemiddelde leeftijd best hoog. Dus ja. misschien ook wel een beetje risico gedrag hoort Vaak bij een wat oudere generatie. Um, hoe, hoe heb je die, zeg maar, die transitie gemaakt dan? Want dat is best een grote ja. stap als mensen niet... Um, ja, bekend zijn om te falen en ook ja, continu moeten bijleren. Het is eigenlijk een soort van levenslange ja. leren ook nu. En niet naar je Nima B halen Twintig jaar geleden en denken, nou mooi, ik heb het allemaal gedaan ja. en uh, let's go. Het is eigenlijk gewoon de perpetual learning. Dus vertel eens een beetje hoe je toch zorgt dat die cultuur ja. Uh, ja, ook door jou gevoed wordt, zeg maar. Dat die mensen uh, ja, continu kunnen leren en ook experimenteren. Nou, ik denk, de, de, kijk, het is niet iets van het een op het ander moment. Hè? Dus het is, het is iets wat heel geleidelijk ook kan ontstaan. Uh, uh, en natuurlijk hebben we daar ook wel wat uh, uh, ja, gezorgd dat de staffing dat die goed is. Dus we hebben ook wel her en der natuurlijk gereorganiseerd. Uh, we hebben nieuwe mensen binnengehaald, nieuwe ervaringen binnengehaald, wat ik al eerder zei. Uh, maar ik, het, het, is, het is een heel complex geheel, want je verandert het niet zo heel makkelijk, niet zo heel snel. Uh, mensen blijven toch bang om een fout te maken, omdat ze ook... Ja, denken toch veel over: ja, maar ja, weet je, dit kost allemaal geld en dit is niet mijn geld. Hè. Het is niet geld van een aandeelhouder, maar het is geld van Nederland. Ja. Um, dus het, het vraagt ook veel uh, uitleg en, uh, uh, en, en, en continue aandacht. Um, ja. uh, en ik wil helemaal niet zeggen dat we er al zijn, zeker niet. Ik denk dat we uh, uh, de eerste stappen aan het zetten zijn. Maar het is wel... Uh, een hele belangrijke, en het is wel de, ja, hoe we daarnaar kijken. van hoe je innovaties een plek kan geven. En hoe je ook mensen open kan krijgen. van joh, uh, ja, Wat we deden is fantastisch. Maar waar we naartoe moeten, ja, dat vraagt toch echt andere dingen. En uh, ja, sta daarvoor ja, open en, en durf het aan. Ja, helder. Nou, helemaal goed. Um, ja, ik denk dat we eigenlijk richting het einde van de podcast komen. Um, ik heb uh, nog even twee vragen aan jou. Uh, de ene gaat even meer over jouw uh, learnings in je carrière. Hè? Want uh, ja, marketing uh, nee, is het zelf al. Uh, je moet gewoon continu experimenteren en leren. En ook een keertje op je bek gaan. Want anders dan uh, leer je niet, niet hard genoeg. Uh, vertel eens even over uh, de learnings die jij uh, zelf hebt gehad in jouw rol. En uh, ja, misschien met een leuke anekdote. Uh, of iets wat, uh, wat je dacht met alle beste intenties. Ik wil het zo doen. Een campagne of zo. Uh, die uiteindelijk gewoon helemaal niet uh, is uitgepakt zoals je zou willen. Ja, nou, er zijn, ja, er zijn heel veel dingen natuurlijk die niet uitgepakt zijn zoals je wilt. Maar dat vind ik dan eigenlijk allemaal prima. Ja, ik, ben, ik heb wel heel erg geleerd, ook binnen de Hartstichting, om, of eigenlijk wel best snel, om uh, uit te gaan van je eigen sterkte en je eigen positie. En, ja. hè, de, de, de, de, de, toen ik binnenkwam, toen was er nog best wel veel vergelijk met andere gezondheidsfondsen. En uh, werd er ook een beetje ja naar gekeken van, joh, waarom lukt het daar wel en hier niet? Of uh, hoe ontwikkelen zich de inkomsten daar wel positief en hier wat minder? En ik heb wel heel ja. erg geleerd om toch vooral te kijken van, joh, maar waarvoor zijn wij er nu? En wat is nou het unieke wat wij hebben? En uh, om je niet af te zetten tegen anderen. Want dat heeft zeker bij een organisatie als totaal geen zin. Uh, ziektes kun je al helemaal niet vergelijken. Wil ik ook niet vergelijken. Die zijn allemaal voor ieder persoon helemaal uniek en... Uh, uh, daar wil ik er absoluut niet mee in gaan mengen. Um, maar het, het, het, het leidt ook uiteindelijk tot niet zoveel. Het leidt alleen maar tot minder onderscheid, want je bent alleen maar navelstaren. Dus we hebben ons heel bewust daar eigenlijk van gedistanceerd. En dat heb ik wel uh, geleerd in die zin, dat dat uh, ja, door echt uit te gaan van je eigen kracht, door je eigen positie te bepalen, ja, dan kun je in één keer die beweging gaan maken. Uh, dus dat is wel het, ja. Uh, uh, ja, het leerpunt wat ik daarin ervaren heb. Ja. En hoe hou jij je kennis en, uh, en je inspiratie up-to-date? Heb je een favoriete podcast, een boek, uh, een online conference, een, een, een clubhouse? Uh, wat heb je de laatste jaar, zeg maar... Uh, uh, gedaan uh, om uh, ja, toch die vernieuwing bij jezelf te halen. Ja, ik, ik, ik vind het leuk om met, met uh, andere organisaties te praten over de marketinguitdagingen die ze hebben. Daar haal ik veel uit. Uh, uh, uiteraard hou je de, de, de, de, de vakmedia hou je goed bij. Om uh, um te zien van joh, waar zitten nou de specifieke dingen in. En, uh, uh, en ik leer ook heel erg veel van mijn collega's. Ja, dat klinkt uh, heel, uh, uh, misschien een beetje zwaar, maar. Uh, ja, ik probeer me daar wel heel erg open voor te stellen. Van, joh, weet je, wat, uh, ja, wat vinden jullie daarvan? En uh, uh, uh, nou goed, dat, uh, de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Soms zit mijn eigen wijsheid ook wel wat in de weg, maar, uh, maar daardoor, daardoor ontwikkel je je wel, uh, wel beter. Ja. Ja, helder. En heb je dan bepaalde, um, nou ja, medium podcast, uh, um, iets anders waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt tof en dat kan ik echt als tip aanraden of een boek uh, wat je gelezen hebt. of Nou, jouw nou, podcast een toch? Luisteren. Dat is nu weer. <laughs> ja, oké, okay, of course. Maar luisteren en kijken hier al naar. Uh, dus iets anders, want de wereld is natuurlijk groter dan de Hello Masters ja, podcast. Ja, ik vind, nee, ik, vind uh, uh, uh, uh, ik hou veel via informatie, uh, hou je toch altijd wel uit de interviewtjes, hou je een hoop. Via podcast, de CMO Talk van Klaas Wijma vind ik altijd wel interessant om gewoon te horen ook van andere ja. CMO's. Van, joh, hoe kijken zij nu naar specifieke ontwikkelingen, specifieke zaken? Dus uh, ja, dat soort, uh, dat soort uh, uh, dingen vind ik, vind ik uh, interessant om, uh, om te horen. Ja, ja nou dankjewel David. Uh, we hebben een mooi gesprek over Purpose, strategie. Uh, hoe jij vanuit de harde corporate wereld uh, in een Purpose uh, een gedreven organisatie met een groot marketingteam. Uh, we hebben veel CMO's uh, of marketingleiders uh, bij Hello Masters, maar uh, ja, 75 mensen had ik eigenlijk niet gedacht bij de Hartstichting. Uh, dus uh, ja, jullie doen natuurlijk ontzettend belangrijk werk uh, en uh, nou, we gaan je zeker volgen. Uh, en ik wens je alle succes met de uh, nou ja, next steps, met, uh, met je team en, uh, en vooral om dit belangrijke onderwerp nog beter onder de aandacht te brengen bij uh, nou ja, de bevolking in Nederland die ook steeds nou, diverser wordt. Leuk om dit uh, zo te zien.